De zorg wordt steeds duurder en politieke partijen hebben allemaal hun eigen opvattingen hoe hiermee om te gaan. De een wil het eigen risico afschaffen, de ander wil de rol van de zorgverzekeraars beperken en weer een ander wil dat de overheid zich meer gaat bemoeien met de zorg. Maar lost dit de probleem ook echt op? Wat zegt de wetenschap? We geven in Nederland steeds meer uit aan gezondheidszorg. De komende vier jaar stijgen de collectief gefinancierde zorguitgaven van 66 naar 80 miljard euro. En als we zo doorgaan, geven we in 2040 maar liefst 15% van ons nationaal inkomen uit aan de zorg. En dat terwijl de Nederlandse volwassenen nu al gemiddeld zo'n 5300 euro per jaar aan de zorg betaalt. Hoe dat komt, is eigenlijk heel simpel. We leven steeds langer en als we ouder worden, consumeren we ook meer zorg. En daarnaast wordt de zorg steeds specialistischer. Er komen steeds meer nieuwe behandelingen bij. Bijvoorbeeld tegen kanker. En dat is natuurlijk goed nieuws... Maar die behandelingen zijn ook erg duur. Zo zijn er al behandelingen tegen kanker die meer dan 100.000 euro per patiënt per jaar kosten. Er moet dus iets gebeuren. Daar zijn alle partijen het wel over eens. Maar zijn de plannen die ze voorstellen ook de juiste? Laten we beginnen met het fors verminderen van de marktwerking in de zorg. Die is tien jaar geleden ingevoerd om het zorgstelsel beter te maken. Om aanbieders en zorgverzekeraars aan te zetten tot het leveren van de juiste zorg tegen de juiste prijs. Het is een feit dat dit model van marktwerking nog niet volledig heeft gebracht wat er van verwacht werd. Zo moeten de zorgverzekeraars duidelijk nog groeien in hun rol als inkopers van goede en betaalbare zorg. Maar als we de marktwerking afschaffen, wat is dan het alternatief? Het alternatief is een grotere rol voor de overheid. En de ervaringen daarmee zijn niet positief, als er lijken veel mensen dat te zijn vergeten. Voor de marktwerking was er sprake van een grote rol voor de overheid, met veel onnodige bureaucratie... Lange wachtlijsten en oplopende zorgkosten als gevolg. De huidige marktwerking verbeteren ligt veel meer voor de hand. Niet minder marktwerking, maar betere marktwerking. Nu al concluderen dat de zorgverzekeraars de hen toebedeelde rol niet aankunnen, is veel te vroeg. Dan het verlagen of zelfs afschaffen van het eigen risico. Dat is een manier om de persoonlijke zorgkosten van mensen te verminderen. En dit kan als voordeel hebben dat de zorg toegankelijker wordt voor mensen die nu zorg mijden... ...omdat ze dat niet uit eigen zak kunnen betalen. Deze maatregel heeft echt een grote gevolgen op collectief niveau. Mensen zullen meer zorg gaan consumeren. De drempel van het eigen risico valt immers weg. Het is alsof je gaat winkelen zonder te hoeven afrekenen. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat afschaffing van het eigen risico zo'n 4,5 miljard euro kost. Geld dat ergens anders vandaan moet komen. Bijvoorbeeld door hogere belastingen, door bezuinigingen elders of door hogere zorgpremies. En alle drie die opties zijn weinig aantrekkelijk. Kortom, een lager eigen risico of minder marktwerking lossen de problemen rondom de betaalbaarheid van de zorg niet op. En eigenlijk zou de politiek dan ook hele andere vragen moeten stellen. Zoals welke dure behandelingen kunnen en willen we collectief blijven vergoeden? En waar leggen we de grens? Is het financieel nog wel verantwoord om peperdure behandelingen voor een selectieve groep patiënten te blijven betalen? Ook als die behandeling het leven van die patiënten met slechts twee of drie maanden verlengt. Of hun kwaliteit van leven nauwelijks verbetert. Of durven we te zeggen dat iets soms te duur is. En wie gaat dat dan bepalen? Dat is iets tussen de arts en de patiënt. Daar moet de politiek zich niet mee bemoeien, wordt vaak gezegd. Maar is dat wel zo? De zorg wordt in Nederland voor het overgrote deel via verplichte premies en dus collectief gefinancierd. Hierdoor speelt de prijs geen rol in de spreekkamer. De kosten batenafweging van een dure behandeling moet dus wel ergens anders worden gemaakt. Dit zijn natuurlijk hele moeilijke vragen. En door ze te stellen maak je je als politicus niet populair. Het debat hierover wordt dan ook al jaren vooruitgeschoven. En dat kunnen we ons niet langer permitteren. De politiek zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen. En de wetenschap kan meedenken. Maar uiteindelijk is het aan de politieke partijen om de maatschappelijke afweging te maken.